Hallo, ik ben Nina en ik ben de visagiste bij Puur Huid. Ik wil je graag meer vertellen hoe je een mooie zomermake-up voor elkaar kan krijgen met maar een paar producten van Youngblood. En hoe je dan het mooiste de zomer door kan komen en je huid kan laten stralen. Als model heb ik Chantal en dan laat ik je ja, even zien hoe makkelijk en leuk je jezelf kan opmaken met deze producten. Ik ga starten met de Mineral Radiance Moisture Tint. Voor Chantal gebruik ik uh, het kleurtje Nude. Dit is eigenlijk een foundation uh, met een heel licht tintje en een hele mooie glans. Dus eigenlijk perfect uh, voor de zomer. Ik breng deze aan met een foundation kwast is het het meest zuinig in gebruik, ook het meest hygiënische en het mooiste effect op de huid. is de foundation uh, aangebracht en nu ga ik uh, verder met de Sundance uh, bronzer. Dit is een bronzer met verschillende kleurtjes. Het fijne daaraan is dat je eh, iedere kleur voor iets anders kan gebruiken. Je kunt ervoor kiezen eh, om hem echt als bronzer te mixen en over je gezicht aan te brengen. Maar je kan ook iedere kleurtje apart gebruiken. En dan bijvoorbeeld als oogschaduw of eh, eh, als highlighter. Ik ga het je laten zien. Nou, dan ga ik starten met de lichtste kleur en die ga ik als oogschaduw gebruiken bij Chantal. Mag je je ogen even dicht doen? Ik breng over het uh, gehele ooglid aan. Een hele mooie natuurlijke glans geeft dat. Dan ga ik uh, de me meeste oranje kleur gebruiken uh, voor haar wangen. Voor een mooie zomerse glow. De lichtste kleur ga ik als highlighter gebruiken. Net boven... De wangen op de potstructuur dat pak ik met een klein kwastje even mee. En als het lichter dan opvalt, geeft dat een hele mooie glinstering in de zon. Dus perfect voor de zomer. Youngbloods crème blush is ook echt een super fijn product dat je voor meer dingen kunt gebruiken. Deze gaan we op de lippen aanbrengen, maar die is ook super mooi als highlighter en oogschaduw. Voor Chantal heb ik gekozen voor de kleur Champagne Life. Hier zit echt een hele mooie glitter in. Die echt heel mooi is voor de zomer. ik mag een mascara niet ontbreken, ik heb gekozen voor de uh, verlengende mascara, de Outrageous Lashes Mineral Lengthening Mascara van Youngblood. Deze zorgt voor mooie lange wimpers, even zo kijken, met een zigzaggende beweging ga ik ook voor meer volume zorgen bij Chantal. En dan maken we het af door de wenkbrauwen nog een beetje aan te zetten met het nieuwste wenkbrauwpotlood van Youngblood. De On Point Brow Def Defining Pencil in de kleur blond. Ik zet hem aan, een beetje aan de bovenkant van de wenkbrauw. Zet ik kleine streepjes. En ga eigenlijk gewoon met haar vorm mee. Dan kan ik de wenkbrauwhaartjes nog een beetje naar boven. Meer heeft ze niet nodig. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Als je vragen hebt over make-up, dan stel ze gerust. Of ook over andere dingen. En dan hoor ik het graag. Fijne zomer.